Welkom bij Train Stuff. Vorige week was de beurs in houten weer. En ik heb daar gekocht een rollenbaan. Uh, hij ligt hier voor me. Het idee hiervan is uh, dat ik uh, een aantal van deze rollen heb die ik uh, op een, die kan verschuiven. Waar ik vervolgens een locomotief op kan zetten. Zodat ik kan testen of alles werkt en of alles op een goede plek zit zonder een meter rails te moeten hebben met op en neer rijden. Hier staat nu analoog op, denk ik. Staat hier analoog op? Hier staat analoog op. Uh, digitaal heb ik hier ook liggen zitten. Uh, uh, die kan ik wisselen met een stekertje. En is dit een goede Volgens mij niet. Even kijken hoor. Ik heb verschillende. Ja, deze zou wel moeten werken. Oh. Zo. Je kunt horen dat de trein loopt. En uh, even kijken. Ja, deze wielen lopen hiervoor. Zo te zien. Zo te voelen. Uh, achter niet, want dat zijn losse wielen verder. Zo kan ik testen of uh, mijn uh, aansluitingen goed zijn en uh, kan ik rustig aan een trein werken. Ook het inprogrammeren betekent niet meer dat mijn trein gaat lopen. Nou, um, heel handig ding. Ik wil hem al wat langer, maar er is moeilijk, uh, moeilijk aan te komen. Ja, er is één man die ze verkoopt in houten en die uh, had ik een hele tijd niet gezien. En wat ik ook in houten heb gekocht is een um, uh, uh, uh, uh, uh, koppelstuk uh, voor de Pico. Uh, wat is de mat? 45? Zeg ik dat goed? Ja, nee, nee, mat 54, mat 54. Die uh, heb ik een hele tijd geleden gekocht en die had een uh, zijn koppeling is afgebroken en was ook ik heb geprobeerd het te, te lijmen, maar bij een beetje uh, als je er een beetje kracht op zetten uh, of alleen al proberen te koppelen dan uh, brak die weer af. Iemand heeft mijn goede schaar meegenomen. Zo. Kijk, dit is het hele koppelstuk. Dat hoort dan hier onder achterin in te zitten, en hiervoor moet je hem aansluiten. En deze is, zoals je kunt zien, afgebroken. En de onderdelen die hierin zaten aan deze kant, die zijn er ook uit. Dus die mag gerepareerd worden. Daarvoor moet eerst de oude koppeling losgemaakt worden. Die zit nog vastgesoldeerd. Die moet eruit, nieuwe koppeling erin. En dat zou in principe prima kunnen op deze rollenbaan. Zo. Kijken of deze al warm is. Ik moet mijn soldeerpunt ook weer vervangen. Maar telkens bedenk ik dat als mijn soldeerbout al goed warm is. Dus het komt er niet van. Dat is één. Nu kan ik me weer gaan aanleren dat ik voortaan mijn werk doe op deze baan, zodat ik meer in beeld blijf. Zo. Dit is de oude, kan nog handig zijn als ik die uh de toekomst nog eentje wil nodig hebben. Ik heb natuurlijk maar aan één kant, maar misschien met lijm, En ik weet niet. Ik ga hem in ieder geval niet weg doen. Sowieso zijn de draden handig. En de nieuwe. Dat ging bijna goed. Nou, dit wordt toch een beetje off-camera werk. Zo. veer bij. Dan nou hoop ik dat ik die nog heb. Anders moet ik die nog gaan zoeken. Dit is het zakje met alle oude onderdelen. En dit is de kleine veer die eruit komt. Hoe graag ik dit ook mooi in beeld zou willen doen, is mijn ervaring met uh, kleine veertjes dat je dat niet moet proberen, en gewoon moet proberen het voor elkaar te krijgen op een of andere manier. Ik denk dat ik zo even terugkom als dit gelukt is. Zo, hier zijn we weer. Nou, wat ik heb gedaan. Ik heb hem via de bovenkant erin gedaan. Um, alles op zijn plek gezet. En met het veertje. Ik heb nog alles van vliegen een heel eind weg. Dus ik heb gewoon een vrij groot lont ingepakt. In dit geval deze stekker. En hieraan heb ik een uh, stuk metaal gesoldeerd met een haak. Daar heb ik de veer aan vastgemaakt, de haak dichtgeknepen en vervolgens heb ik hem erop gedaan. Uh, heb ik hem ook met dit gespannen het lusje over de andere kant heen getrokken en daarna heb ik het, uh, het resterende stuk metaal afgeknipt. Er zit nu nog een klein beetje metaal om die veer heen, maar het zit zo ver in het plastic dat je het bijna niet ziet en hij heeft er ook geen last van met bewegen. Dus op die manier heb ik in ieder geval voorkomen dat ik mijn hele schuur door moet gaan zoeken naar waar zo'n klein veertje heen gegaan is. Dat betekent nu dat de plastic behuizing er weer op kan. Dan kan ik met de schroeven uitgevallen. Ik heb deze natuurlijk flink losgemaakt. In, uh, uh, om overal goed bij te kunnen. En ja, de draden moeten dadelijk nog vast. De schroeven moeten er nog terug in. Uh, maar ik vind het vastzetten van een veertje van uh, 3-4 mm vind ik het meest lastige van zo'n reparatie. De rest dat komt wel goed. Zo, kom. Ook zoals deze schroef die absoluut niet wil, komt wel goed. Eerst de bekabeling doen. Die komt hier mooi netjes uit. Zo. Het gaat hier overheen. Het onderstel zit ook weer op zijn plek. Dat heb ik even afgehad. Zodat ik makkelijker bij de Zodat ik makkelijker bij de bekabeling kon, of de, voor de veer bij de veer kon. Zo. Dat goed hop, hop. deze komen hier samen met de rode en de zwarte en een mooi stukje plakband Of twee. Nu heb ik. Deze zit vrij los. Maar die komt hier. Op zijn plek. Geel moet hier. Oké. Okay. Wit. Moet bij wit. Heb ik nog tin? Ja. Dit is allemaal niet zo heel moeilijk. Wit moet bij wit. Blauw moet bij blauw. Rood moet bij. Ja, uh, sorry. Uh, geel moet bij geel. Zo, hij ruikt een klein beetje naar plastic hier. En nu is het de kwestie van alle schroeven vinden vastzetten en uh, hij is weer klaar. Dit is de kap die erbij hoort. En, um, dit is het andere treinstel met de koppeling uh, waar die aan vastkomt. En dan is deze weer compleet. En rijvaardig. Dus dat was een kleine demonstratie van uh, de, de, de rollenbank. Even kijken of die nog wil, van de rollenbank in ieder geval. En een korte. Reparatie van, oh kijk, de lampen doen het een beetje. De rollenbank en een reparatie van uh, een mat 45 van Pico. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.